Eerst hemelde je me op En je deed alsof ik je wereld was Nog nooit was ik zo gelukkig Maar ik ademde een giftige gas Want langzaam kwam er een verandering Je zocht ruzie en begon met te kleineren om me vervolgens weer te aanbidden en de rollen om te keren. Ik begon aan mezelf te twijfelen, Je loog en liet mij denken dat ik gek was. Mooie momenten waren er nog nauwelijks, maar ik greep me er wanhopig aan vast. Ik was gevangen en uitgeput, wilde niet om liefde hoeven smeken. En uiteindelijk vond ik de kracht... Om dit zieke patroon te doorbreken. Langzaam word ik weer mezelf. En ben ik dankbaar dat ik uiteindelijk wist dat ik moest ontsnappen. Uit de web van een narcist.